Sociale media vallen niet meer weg te denken uit een videostrategie die zichzelf o serieus neemt. Het lastige is om mee te blijven met de ontwikkelingen op deze platforms. En dankzij ons overzicht met de belangrijkste social media video marketing trends in 2023, geven we je alvast een duwtje in de rug. Trend 1. Gebruikers verdelen hun tijd over verschillende kanalen. De groei van het aantal mensen dat video kijkt is gestopt. Logisch, bijna iedereen kijkt al online. Toch wint video aan belang, want meer en meer mensen besteden een groter aandeel van hun surftijd aan het bekijken van video. Al zien we heel duidelijk dat gebruikers hun aandacht verdelen over heel wat verschillende kanalen, soms wel tot 20 verschillende platforms. Spreid dus je content om zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plekken te kunnen bereiken en zo top of mind te worden. De tijd dat professionals enkel via LinkedIn bereikt, is definitief voorbij. Ze hebben immers ook een online leven na hun werkuren waar je merk nog steeds een indruk kan laten. Let er wel op dat de toon en de inhoud van je video's zijn aangepast aan de aard van het platform. Toon trendnieuws op Instagram, professionele insteek op LinkedIn en fun facts op TikTok. Trend 2. TikTok wint meer aan belang als zoekrobot, of tenminste bij Gen Z, mensen geboren tussen 1997 en 2012, ook wel de smartphone-generatie genoemd. Op zoek naar een hip restaurantje, snel antwoord op een vraag of een korte uitleg over hoe je iets moet doen? Deze generatie zoekt meer en meer antwoorden via TikTok. Net zoals YouTube de kattenvideo's ontgroeide, zo gooit ook TikTok stil aan de status van platform voor virale dansvideo's en nostalgische popmuziek van zich af. Het krachtige algoritme, gebaseerd op de reacties die gebruikers geven, krijgt dankzij de korte content ook heel veel specifieke data binnen. TikTok is daardoor heel erg goed in het aanbieden van content op maat van een gebruiker. Jongeren zoeken dus vaker en meer informatie, en informatie over ontspanning op TikTok. Maar als zoekrobot blijven Google en YouTube wel nog steeds de grootste. Trend 3. Videocontent zal meer gebruikt worden in shortforms. Niet alleen TikTok, maar ook YouTube Shorts en Instagram Reels gaan mee op de trein van korte videoboodschappen. En het wint gevoelig aan populariteit omdat het perfect inspeelt op die korte aandachtspannen van het moderne online publiek. Deze korte video's zijn ook eenvoudiger en sneller te produceren en stellen dus een staat om sneller en meer ad hoc te gaan communiceren. Tegelijkertijd behoud je de relevantie en de interactiviteit die video biedt en zo kom je op betere resultaten met een pak minder middelen. Vond je dit interessant en wil je dus meer weten over videomarketing? Volg ons op YouTube en sociale media voor wekelijkse updates.